Ach, jongens en meisjes, een super, super belangrijk onderdeel binnen werken met een tekstverwerking is werken met stijlen. Soms worden die ook opmaakprofielen genoemd, dus als je het woord stijlen noemt, dat is net hetzelfde als de opmaakprofielen die we ook gaan gebruiken. Um, we gaan ook de automatische inlandsopgave doen en rechtstreeks ook de uitleg geven over pdf-bestandjes. Ik heb een tekst, die heb ik gewoon gevonden op het internet. Daar zitten wel wat dingen in die ik eruit wil halen. Wat bedoel ik daarmee? Hier zit overal een witregel uh, tussen. Nu, ik ga die ertussen uithalen en ik ga tegen dat document zelf zeggen, van je moet overal een klein beetje witruimte zelf gaan laten na iedere alinea. Dus ik ga nu eerst even ervoor zorgen dat overal, gewoon door delete te drukken, hè, natuurlijk overal de witregels, de ruimte tussen de alinea's weg is. En ik ga zo dadelijk voor dat hele document zeggen, overal waar een alinea eindigt, voorziet daar acht puntjes achter. Zodat er niemand ook iets kan typen. Hè. We zijn er bijna... Dat is het, denk ik. Voilà. Dat is mijn tekst. Dus dan ga ik ervoor zorgen dat overal in een document, achter iedere alinea, uh, dat die een beetje witruimte heeft. Acht puntjes. En ik ga er ook voor zorgen dat alle lettertypes... Of nee, sorry. Dat alle lettertekens die iemand typt, standaard niet van het type Arial zijn, of van het font Arial zijn, maar van tahoma of zo. Ik zou dat allemaal kunnen gaan selecteren, maar dat is helemaal niet nodig. We gaan werken met stijlen en opmaakprofielen. Als ik ergens in die tekst klik, zie ik dat linksboven hier, dit stukje, op normale, ik zal even uitklikken, normale tekst staat. Dus iedere tekst van dit document, ieder lettertje, is in het type, of in de stijl, normale tekst gezet. Dus als ik de normale tekst ga aanpassen, gaat hij dat overal op het document doen. Ik ga die laten zien, kijk, hè. Dus ik ga zo ergens een selecteren. Jullie weten dat ik dat met drie keer klikken doe. En ik ga die eens zeventjes opmaken. Heel eenvoudig. Ik ga die gewoon in een ander lettertype zetten. Uh, doe nu verder aan, maakt op zich niet zoveel uit. En ik ga ervoor zorgen dat onder die alinea een klein beetje witruimte is. En dat deed je via opmaak, dan regelafstand. En dan kon je bij de custom afstand je zelf een afstand bepalen. Dus ik ga die op 8 punten zetten. Ik ga toepassen drukken en dat is alleen op deze alinea, want ik heb dat hierop aangeduid. Nu ga ik tegen mijn document zeggen, die normale tekst, ga die een keer veranderen, zodat de oude opmaak, Areal zonder witruimte, veranderd wordt in de nieuwe opmaak. Ik hou mijn eh, nieuwe opmaak geselecteerd en ik kies hier van boven langs dat pijltje, bij normale tekst, als je erop gaat staan, dan kan je hier de onderste optie kiezen, de normale tekst nu eens updaten met hetgene dat ik geselecteerd heb. Dus je gaat zien, in mijn document, overal gaat die tekst mee veranderen. Dus ik doe dat nu eventjes, voilà. Dus omdat mijn tekst van, normale, van het type normale tekst was, heeft hij dat nu overal op toegepast. En als er nu iemand hieronder iets gaat bijtypen, dus hij drukt op enter, je gaat zien dat er al een klein beetje witruimte gekomen is. Dat zijn die acht punten. En alles wat hij typt zal in het lettertype Verdana zijn. Als jij nu straks zegt van ik vind Verdana een lelijk lettertype, dan kun je dat gewoon aanpassen. Eender waar gaan staan... Je zegt, in plaats van Verdana zal het heel leven overdreven maken. Ik doe het in Indie Flower. En dat is een heel ander lettertype. En je zegt, alles moet weer geüpdate worden. Gewoon op dat pijltje drukken. Alles updaten. En heel die tekst is mee geüpdate. Dus zo werk je eigenlijk met een stijl. Alles binnen die tekst was van het type normale tekst. Ik ga het even onderaan maken doen. Zo. En zo. Dus Dus mijn tekst is in principe een stukje klaar. Nu ga ik ervoor zorgen dat ik met nieuwe stijlen gaan werken om de verschillende onderdeeltjes aan te duiden. Om, kopteksten te gaan, of om, om koppen te gaan genereren. Dit is mijn gewone titel, maar wat doe ik? Ik geef die ook van het type, hier, van de stijl, titel mee. Dus dan weet uh, Google Documenten dat, dat dat een onderdeel is. Ik ga die eventjes opmaken, niet te veel speciaal aan gaan doen. Uh, ik kan daar een ander lettertype zetten. Oh, ik zal bijvoorbeeld nu in die flower daar gaan maken. Ik zal dat vet zetten rechts. Nog een beetje groter. Klaar. Wat dat ik altijd doe omdat ik die van het type titel gemaakt heb, kijk, deze is nu mooi opgemaakt, maar als je hier gaat kijken in dit lijstje, dit is nog de oude opmaak. Dus ook hier ga ik iedere keer weer zeggen, update dit. Je ziet dat hier aan het woordtitel, hè? kijk, er is nu nog de oude opmaak, maar als ik zeg, ga die titel updaten, en ik klik daar opnieuw op, dan zie je, kijk, die heeft een nieuwe opmaak gekregen. En nu ga ik ervoor zorgen dat dit een mooie opmaak krijgt. Ik ga eens eventjes kijken, ik had een voorbeeldje voor mezelf. Zo. Voilà. Dus ik ga dit even opmaken. Ik denk dat ik dit in rijtjes gedaan had. Een letterkleurtje geven. Ik ga dat wat groter maken in het vet. Het vet is misschien niet zo mooi hierbij. Het vet is mooier als we dat uit laten staan. Het zal onderlijnen zodat het heel duidelijk ziet: dit is een nieuwe kop. Nu, dit was nog van gewone tekst. Wat had ik eerst kunnen doen? Ik had de kop 1 kunnen aanpakken. kan je laten zien wat er gebeurt? Als ik dit nu op kop 1 druk, dan gaat hij de opmaak krijgen die hij al had. Kijk. En dat is niet wat ik wil hebben. Hè. Dus ik ga even ongedaan maken doen. Dus ik wil dat dit hier van het type kop 1 wordt. Deze. Maar dat die onmiddellijk de juiste opmaak krijgt. Dus ik ga hier langs zeggen: kop 1 updaten om overeen te komen. En als ik nu weer ga klikken, dan ga je zien: kijk, die heeft de nieuwe opmaak gekregen. En nu is het gewoon een kwestie van aanduiden dat dit ook van het type kop 1 is. Een beetje lager. Dit is ook kop 1. Zo. Ik ga eens kijken welke titeltjes dat er nog in staan. Ik denk dat we er al bijna zijn. En de slag om Engeland gaat de laatste zijn, als ik me niet vergis. Voilà. Dus nu heb ik die koppen overal aangepast. Dus niet werken met opmaak, kopiëren hier. Hè. Dus je duidt aan welke titeltjes dat een bepaalde kop zijn. Hè. Dus je zou kunnen gaan zeggen, hier van onder weet ik dat er nog ondertiteltjes zijn. Dat hoeft niet kop 1 te zijn. Hè. Je mag hier nu ook gewoon kiezen voor kop 3. Dat gaat. En hier ook bijvoorbeeld kop 3. En als je die kop 3 nu beu zijt, als je zegt, dat past daar helemaal niet bij... Verander dat een beetje, kies een ander lettertype, um, zet dat schuin, geef dat een kleurtje, en zeg je van, dat moet nu overal toegepast worden. Dit was van type kop 3, je zegt kop 3 updaten, en je gaat zien hier, deze tekst hier van boven, die gaat ook mee aangepast worden. Dus voilà, overal wordt dat onmiddellijk mee aangepast. Goed. Dat is dat stukje. Dus als je zegt, dat geel is niet meer mooi, alleen het geel aanpassen, en je zegt, dat moet nu... Paars worden en je zegt overal kop 1, die moet de nieuwe opmaak krijgen. Voilà, dat is overal in het document klaar. Als je zelf heel tevreden bent over je koppen of over je stijlen en je zegt: Ik ga die vaker nodig hebben, dan kan je zelfs hier kiezen bij normale tekst, bij opties van onder, om te zeggen: opslaan als mijn standaard stijlen. En dan gaat hij dat voor jou altijd onthouden. Dus dan kan je in een nieuw document gewoon zeggen: mijn standaard stijlen gebruiken. En dan weet hij nog dat je dat kop 1 paars gezet had in dat lettertype. Dus je kan, Google onthoudt die stijlen voor jou. Zolang als je in documenten bezig bent. Goed. Dat is eigenlijk werken met koppen. Ik ga voor de volledigheid nu eventjes op paginanummers toevoegen, zodat we ze dadelijk gaan zien met de inhoudsopgave waar dat alles terecht komt. Dus ik ga dat in de voettekst doen. Je weet ondertussen dat dat moet. Ik dubbelklik gewoon in de voettekst. Hier. Als mij dat lukt. <lacht> doet hij het niet. Ga ik het in de koptekst proberen. Om de een of andere reden merkt hij hier niet. Maar dan doen we het op een andere manier. Invoegen, koppen, voettekst, voettekst. Dat gaat ook en ik ga die aan de rechterkant zetten ik doe invoegen paginanummertjes, ik begin bij pagina 1 en ik doe een schuine strip en ik zeg altijd invoegen pagina's, aantal pagina's je weet dat ik dit meestal een beetje opmaak Vet een beetje kleiner zet en cursief ga plaatsen, ik, hoop, ik zal het zal iets groter maken zodat het nog wat duidelijker is voor jullie pagina 1 van 3, 2 van 3 en 3 van 3, voilà dus nu ga ik hiervoor ga ik een inhoudsopgave toevoegen. Kijk, dit is iets wat je duidelijk nu ziet. Ik stond hiervoor, ik heb enter gedrukt, of twee keer enter gedrukt, en deze tekst, als ik die nu begin te typen, dan staat die nog in kop 1, je ziet dat ook van boven. Hè. Dus als je zegt, hier moet dat niet kop 1 zijn, gewoon aanduiden en zeggen, doe maar hier terug normale tekst van, en je bent terug vertrokken. Hè. Dus mensen die dat zo aan de hand hebben, dat komt omdat je de kop nog mee hebt van de vorige keer. Dus hier wil ik een inhoudsopgave, ik kan dat ook noemen, inhoudsopgave. Voilà. En hieronder gaat die moeten komen. Dus wat ga je doen? Invoegen. En nu ga je zien waarom dat werken met stijlen en opmaakprofielen zo eenvoudig is. Inhoudsopgave, en dan heb je er twee. Je hebt de blauwe link. Dus als je die gaat aanduiden, hier zo, blauwe links. Dan ga je alleen de links krijgen, niet de pylonummers erbij. Ik vind dat niet zo super duidelijk en handig. Maar goed, dat is je eigen keuze. Ik kies meestal altijd voor invoegen. Inhoudsopgave. En dan deze, de standaard inhoudsopgave. En wat is het mooie van werken met stijlen en opmaakprofielen? of opmaakprofielen, hij gaat zelf die inhoud van die koppen in een inhoudsopgave zetten en zelf de paginanummers erbij zetten. Dus dat is natuurlijk een super voordeel. Hè? Nog beter is het, dat op het moment dat ik nu iets op... Stel dat ik nu zeg, die Russische expansie, of ik begin gewoon mijn tekst op pagina 2, dus Ctrl-Enter, ik begin op pagina 2, deze wil ik op pagina 3 laten beginnen, en die laatste hier, nee, dus prima, zo, hè? 3 en 4, voilà. Dus nu, nu zie je dat eigenlijk de inval in polen op pagina 2 begint. Hier van boven staat nog de inval in polen op pagina 1. Maar als je klikt op zo'n inhoudsopgave, staat hier zo'n teken voor inhoudsopgave update. En je gaat dat zien. Alles wat hier nu nog fout staat, ik druk op updaten en hij gaat rechtstreeks die pagina's in orde maken. Dit zijn nog links, hè? dus als je hierop klikt en je klikt opnieuw op de titel, dan kom je rechtstreeks op die pagina uit. Dus zo snel heb je eigenlijk een inhoudsopgave gemaakt. Hè? Er zit wel een addertje onder het gras, je kan dit niet zo op gaan maken zoals je helemaal zelf wil. Want als je ook hier bijvoorbeeld iets in zou bijtypen... Oei, ja, ik heb het nu daar gedaan, maar ik zal het ook hier even doen. Zo. Voor het moment dat je weer updaten doet, gaat hij weer zelf alles terug proper maken. Dat doet hij niet met kleurtjes, dus dat is wel het voordeel. Dus als je zegt van de hoofdtiteltjes hier, die wil ik toch in het rood zetten. Zo, voilà, en deze ook. Dat die wat opvallen, hè. dat kan hè. Rood van. Normaal gezien doet hij het niet. Dus als je die update zie je, die doet hij niet weg. Maar je ziet dat die paginanummertjes en zo allemaal mee mooi overgenomen worden. Wat wou ik nog van de inhoudsopgave? Je kan links gaan wegdoen en zo, maar ik zou dat nu niet doen. Wat wou ik daar nog van zeggen van de inhoudsopgave? Ik denk dat we er eigenlijk al redelijk zijn. Eens kijken wat ik in mijn voorbeeld nog had staan. Ja, ik had gezegd dat het links waren, dus je kan er gewoon op klikken en dan spring je daar naartoe. Het mooie daarvan is ook, als je zo een als opgave op deze manier maakt en je gaat het uitvoeren als een pdf-document, dan wordt het dit ook links in je document. Ik ga het laten zien. Stel dat mijn documentje klaar is, en ik wil het gaan uitvoeren als een pdf, dan doe je bestand, downloaden, en dan kies je hier, even zoeken, daar pdf-document. Ik ga maar klikken, want dat duurt eventjes. En waarom zou je een pdf-document maken? Een pdf-document maak je als je het naar iemand wil doorsturen en je wil niet dat de opmaak verandert. PDF staat voor Portable Document Format, dus draagbaar. Dus als je dit, een pdfje, doorstuurt naar iemand in China, en die doet het daar open, dan ziet het er net hetzelfde uit als hier in Europa of, of, of in Amerika. Dit is een draagbaar formaat gemaakt, zodanig dat niemand iets kan aanpassen. En daar is het voor gemaakt, een PDF, -je. Kijk, ik ga het mij even openen, het is gedownload. Voilà, je ziet dat het een pdf document is, dus proper van opmaak. Je ziet de paginanummers erop staan en... Als boven gaan kijken, kijk, het wordt automatisch een handje, dus als je zegt ik wil naar de slag om Engeland, je klikt daarop en ik gaat automatisch naar de slag om Engeland. Dus zo snel heb je een correct document gemaakt, nooit vergeten met die stijlen te gaan werken, dan kan je daarna ook gaan kiezen voor invoegen in ons opgave. Voilà, een superbelangrijk onderdeel, die, uh, die stijlen en opmaakprofielen. Ik kan er hier proberen eventjes terug uit te gaan. Dus dan heb ik het belangrijkste gezegd. Hè. En je kan dus die stijlen via dit knopje hier, bij opties, gaan gebruiken. Als je heel tevreden bent van jouw stijlen, kan je die altijd gaan gebruiken of hergebruiken. Stijl opnieuw instellen, dat wil zeggen dat we alles terug weg doen wat je al gemaakt had. Goed, niet vergeten, die normale tekst, dat is dus een tekst overal. Hè. Dat is misschien een tip voor in de duns. Voilà, veel succes!